Donderdag 21 september. Dan is het zover. Hier in de Mediacentrale in Groningen. Het symposium. Druk met werkgeluk. Een eerlijke middag. Een wetenschappelijke middag over werkgeluk. Inzetbaarheid. Alternatieve organisatievormen. Daar wil je bij zijn. Dus wil je daarbij zijn. Dat kan. Er zijn nog kaarten. 21 september. Donderdag. Mediacentrale. En ik ben jullie gastheer. MUZIEK